Hey, leuk dat jullie op mijn kanaal beland zijn. Zoals je aan de volgers kan zien, ben ik nieuw. Nou, wie ben ik? Ik ben Jill, ik ben 28 jaar en ik kom uit Utrecht. Waar natuurlijk de Domtoren in het midden staat. Ik ben gek op avontuur en het leven. Op eten, reizen, bloemen, shoppen en natuurlijk knutselen. En ik schrijf het zelf af, wat doet deze meid bij mij? Nou, dat ga ik jullie vertellen. Jullie hebben allemaal vast wel eens gehoord van dropshipping de spulletjes uit andere landen. Vaak durfde ik zelf niet te bestellen omdat ik niet wist of dat het aan zou komen. En hoe lang duurt zoiets? En dan de vraag: is het wel het product wat ik zocht? Door al deze vragen kwam ik op het idee om gewoon een producten die vaak voorkwamen, gewoon eens te gaan testen. En van elk testproduct een leuk filmpje te maken zodat jullie kunnen zien wat het is en wat het precies doet. Jullie gaan mij zeker vaak terugzien op dit kanaal met leuke filmpjes over mijn leven, maar ook met de producten en soms geef ik ook een leuk testproduct weg. Het kan van alles zijn, een digitale fietspel, een smartphone gadget of een leuke krultang. En dat kunnen natuurlijk ook dingen zijn die jullie hebben gezien op social media, zoals bijvoorbeeld Facebook, Insta en Snapchat. De producten die ik krijg, die worden me aangeboden door Discount Dropshipper. Ik hoop dat ik jullie een beetje goed geïnformeerd heb over mezelf en wilde jullie meer te weten komen. Dan volg mij dan als je de eerste productvormpjes niet wilt missen. Nou doei!